Leuk je te ontmoeten. Ja, leuk je, te je tijd. Te... Ik ben Elsbeth Rutteke, predikant van de Protestantse gemeente in Zeewolde. Ik wil je gelijk wat voorleggen: een sterke mening of een luisterend oor? De meeste tijd van het luisterend oor, zeker in mijn werk als predikant. Ja. Maar als er iets gebeurt waarvan ik vind dat daar echt iets over gezegd moet worden, dan zal ik mijn mening ook uiten. En ook wel helder, duidelijk. Je komt uit een niet-religieus gezin. En toch heb je ergens besloten om je meer te gaan verdiepen in religie. Wanneer ging dat vlammetje bij jou aan? Begin van mijn puur tienertijd. Toen uh, kwam ik daarmee in aanraking uh, met mensen die daarmee bezig waren, die daarover vertelden. Uh, en toen realiseerde ik me hey, dat is een, een terrein wat ik helemaal niet ken. Heb ik niet meegekregen van huis uit, maar wat ik wel heel interessant vind. Ja, delen of geven? Ja, wat een lastige dilemma's. Delen? Maar wat vond je daar dan interessant aan? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt: oeh, al die regeltjes, laat me zitten. Ja, maar ik maakte niet zozeer kennis met regeltjes. Het was wel met mensen die daar heel erg door geraakt waren. En die in hun leven een soort stevigheid hadden gevonden. Wat ze uit dat geloof haalden. En dat vond ik heel interessant. Ik dacht, waar komt dat dan vandaan? En uh, is dat voor mij misschien ook van, uh, van betekenis? Nou, zo, zo begon het. Je komt ongetwijfeld mensen tegen die minder vrijdenkend zijn dan jij. Hoe ga je daarmee om? Ja, gewoon door in gesprek te gaan. En uh, nou, vooral te proberen te ontdekken van wat, wat maakt dat mensen leven op die manier en dat ze de Bijbel op die manier uitleggen. Of dat ze regels hanteren waarvan ik denk, nou ja, is dat nou echt nodig? Kijk, op het moment dat de Bijbel op een manier wordt uitgelegd, uh, die de vrijheid van anderen heel erg beperkt. We hadden bijvoorbeeld een half jaar geleden een beetje die Nashville-discussie over uh, hoe vrij mogen homoseksuelen zijn om een relatie te hebben. Kan dat in de kerk? Als daar vanuit de kerk of vanuit medegelovigen van mij dan gezegd wordt van ik beperk die, die vrijheid van die ander, dan wil ik daar wel een discussie over aangaan. Wanneer je ervaar je het als beperken van de vrijheid van een ander, waar ligt voor jou de grens? Nou, als mensen zeggen vanuit de Bijbel vind ik dat vrouwen of homo's of nou ja, noem maar op, uh, bepaalde dingen, vrijheden niet hebben die anderen wel hebben, dan ga je over een grens vind ik. En dan wil ik in ieder geval het gesprek daarover voeren en dan zal ik... Ook op een gegeven moment aangeven dat ik daar toch heel anders tegenaan kijk. Maar vind je dat alles gezegd mag worden of gezegd kan worden? Ja, vind ik vind het wel. We leven in een, in een vrij land en we hebben vrijheid van meningsuiting. Uh, dus de ruimte is er. Ik hoop altijd dat ieder mens die wat zegt, zich ook afvraagt: van waarom doe ik dit en is dit zinnig? En helpt dit anderen? Helpt dit. De samenleving. Ik vind dat die vrijheid er is. Ik vind ook vervolgens dat de vrijheid er is om er tegen in te gaan. Politieke of religieuze vrijheid? Ja, allebei. Ik ga niet kiezen. Kijk, als je religieuze vrijheid hebt en geen politieke vrijheid gaat, dat kan niet. Want in religie spreek je ook uit over politiek. Dus, ja. Ja. Wat betekent vrijheid voor jou? Vrijheid in een, in een land als Nederland is het dat we vrij zijn om... Te vinden wat we willen, te geloven wat we willen, te zeggen wat we willen, te schrijven wat we willen, zonder dat we in de gevangenis terechtkomen of dat onze vrijheid beperkt wordt. Vrijheid in het christelijk geloof is voor mij dat je tot recht komt als mens, dat je tot bloei komt, dat je de talenten die in je zijn, die je, in je die hebt ontvangen, denk ik van God, dat, je, dat die tot bloei kunnen komen en dat er ruimte is om dat te laten ontstaan. Mensen of de kerk? Nou, mensen zijn de kerk. Dus het is niet of of. De kerk, dat lijkt dan zo'n soort, ja instituut. We zitten daar. Wat zit daar dan binnen? Iemand die zegt, doet allemaal moet. Een boze man met een lange baard. Nee. De kerk. Hier zoals ook deze kerk. Ja, daar zitten mensen. En die vormen samen die kerken, die geloofsgemeenschappen. Die komen bij elkaar en die zoeken van, ja wat. Wat geeft ons richting? Wat staat er in de Bijbel? Wat kunnen we daarmee? Wat, hoe sluit dat aan bij ons leven van, van, van alle dag als we hier naar buiten lopen? Um, ja, zo zijn wij met elkaar onderweg.